De kaars van Amnesty werd wereldwijd licht in donkere hoeken, al 60 jaar. In de regio Xinjiang, Oeigoerse autonome regio, hebben de Chinese autoriteiten onderdrukking en controle tot het uiterste opgevoerd. Bloedmonsters, DNA-sequenties en vingerafdrukken werden op grote schaal verzameld om de verblijfplaats van mensen op te sporen en te controleren. Door deze massale digitale controle versterkt de Chinese regering ...haar autoritaire greep op de bevolking, in het grensgebied van Xinjiang. Naast het verzamelen van biometrische gegevens... ...wordt een uitgebreid netwerk van CCTV-camera's met software voor gezichtsherkenning gebruikt. Telefoon- en internetcommunicatie wordt gecontroleerd. De openbare ruimte wordt bewaakt en er zijn talloze controlepunten geïnstalleerd. Er is zelfs een programma waarbij Oeigoerse gezinnen gedwongen worden... ...om huisvesting te bieden aan een Han-Chinees partijlid... Sinds 2016 voeren de Chinese autoriteiten een beleid om op grote schaal leden van etnische minderheden op te sluiten in zogenaamde heropvoedingskampen. Naar schatting 1 miljoen mensen, voorzamelijk Oeigoeren, worden vastgehouden, zonder een eerlijk proces en zonder enige indicatie van wanneer ze zouden worden vrijgelaten. Getuigen spreken van systematisch gebruik van fysieke en psychologische martelingen en vredebehandelingen, seksueel misbruik gedwongen sterilisaties en andere. Deskundigen hebben gemeld dat de Chinese autoriteiten er systematisch naar streven om de geboortecijfers van Oeigoeren en andere etnische minderheden drastisch te verlagen. Laat u niet misleiden door manipulatie. Gebruik uw stem. Maak de waarheid bekend.